We staan binnen het netwerk heel erg te boek als digitaal design. Dus we doen uh, vaak in die hoek uh, spannende dingen, maar wel veel heel grote merken. Dat is alles behalve lokaliseerwerk. Dat is echt gewoon um, conceptwerk vanaf de grond af, mm -hmm. wat we samen doen. Dat zie je voor mij gewoon bij de allerbeste campagnes. Die rollen gewoon echt overal doorheen. Het mm -hmm. maakt niet uit aan wie je laat zien.